De energie zorgt er warm van, ze komt even tot haarzelf, weer gewoon even in haar eigen ruimte. En dan is ze even een en een met het paard, waar ze gewoon even alles om haar draait. Ik ben Miranda Veenstra, ik ben de moeder van Bente. En Bente is een meisje die heerlijk vrolijk in het leven staat. De passie van sport komt bij ons vandaan. Wij zijn als ouders ook heel sportief, dus dat wordt er met de paplepel ingegoten. En we vinden het gewoon belangrijk dat Bente ook kan sporten. Dus we zoeken het op waar Bente ook maar in beweging kan komen en wat bij haar past. Ik ben Bente en ik kom uit uh, Heerenveen. Bente, haar handicap is het CHARGE-syndroom. Dat betekent dat Bente slechtziend is, slechthorend. Ze mist aan beide kanten haar evenwichtsorganen. En uh, ze heeft toen ze een half jaar oud, was een hartoperatie gehad. Maar ze heeft de meeste beperking aan het slecht zien, slecht horen en dat evenwichtsorganen mist. Naast het feit dat Bente paardrijdt, skiet ze ook en het zwemmen gaat goed, zeg maar. Super knap dat ze het gewoon allemaal doet. Dus gewoon super trots. Het is gewoon heel goed voor je lichaam en ook geest. Maar je wereld verruimt er ook in. Voor Bente is het bijvoorbeeld heel sociaal. Ze ontmoet haar vriendjes en vriendinnetjes. In alle omstandigheden is gewoon sport gewoon goed voor je.